What is up you guys it's me again long time no see right I think it's time for a little life update what do you think about that I get the feeling that you're all very curious about how I am and how my life is going first I wanted to show you. A lot of y'all were very curious about where I live right now. So I thought, oh, I can make a little video, do a little home. What do you think about that? Well, this is my big living room. A lot of parties, beautiful kids, very nice meals. Whoa, it's a very big bath. I don't know how you say it. Marmer, very cheap. Like beautiful, big, oh. So this is where I live and you know, It's only temporary, you know. This this this house is only temporary, but it's it's really nice to have a, a place where I, I can process. The great great summer I had with a lot of jam sessions in Berlin. I feeling very very very inspired. So I think it is time for some new beginnings. Johanna. Right? Yeah, ja, hi. Je doet het allemaal. Ja, dat uh, mag ik hopen. Goed, fijn. Um, je laat het weten, hè, als iets niet uh, gaat of zo. Ja. Oh. Is mijn benen wel goed in beeld? Je ziet die bovenkant helemaal niet. Zo? Prima, Jolanda. Het is uh, goed zichtbaar. Spannend hè, Milas. Wij gaan gewoon echt iets he helemaal nieuws doen. Innovatief. Helemaal ja, bij de tijd. Oh, ik vind dat dus echt zo'n ja, heerlijk woord. Innovatief. Ik heb nooit gedacht dat ik innovatief zou zijn. Jij natuurlijk wel, Milas. Hè? Als je zo lang studeert dan... Ja, maar ik. Ja, wij moeten natuurlijk onze samenwerking even Helemaal opnieuw uitvinden. Dat, dat kost ook even tijd. Dit is nu natuurlijk de ideologie van de praktijk. Als in... Nou ja, uh, digital contact is real contact. Digital first. Praktijk, Demir. De toekomst. Ja, ja, ja, ja, juist, juist. Goed, Jolanda, uh, luister eens even. We gaan gewoon beginnen. Bij het begin. Ik uh, klik zo een eerste patiënt aan. Jij plant gewoon de afspraken. Gewoon zoals altijd. Milos, je hebt helemaal gelijk. Oh, nog één ding. Je kan altijd op mij vertrouwen. Proost, Milos. Op een nieuw begin. Proost. Oké, okay. are you ready? Oké. Okay. Tada! Oké, okay. okay, laat even wat beter zien. Zo. So. Uh, ah. nou, voor de rest moet je maar zien als je hier langskomt, okay. hè, in real life. Oké. Okay, uh, uh, uh, wat dacht je van volgend weekend? Um, wacht even. Ja. Au. Oh. Um. Oh nee, zaterdag heb ik voor het eerst huisdiner. Ik en een ander nieuw meisje moeten dat dus samen gaan organiseren. Want dat moeten altijd alle nieuwe huisgenoten organiseren. En we moeten dan ook gaan speechen en we moeten alles aankleden en zo. En dat schijnen echt epische avonden te worden. Oké. Okay. En die uh, zondag dan, die dat ja, dan? Ja, dan hou ik eigenlijk denk ik liever vrij omdat ik dan misschien wrak ben. En uh, dat is natuurlijk ook niet zo leuk voor jou dan. Dan, uh, dan, dan, nou, dan komt het toch nog wel, toch? Ik zit hier mm. nog wel even, hè? Ja. Trouwens niet vergeten. Oh, wat vind je trouwens van mijn nieuw kastje? Ja, leuk toch? Leuk, hè? Of, ik kan er ook, kijk, een plantje op zetten. Nee. Hé, hey, wat kijk jij, sipjes? Ben je zo verdrietig dat ik wegga? Uh, ja, nee, ik, uh, ik ben super bijna aan het huilen, ja. <laughs> nou, dat snap ik ook wel hoor, want wat moet jij in hemelsnaam gaan uitspoken in dat gat zonder mij? Uh, wat, wat dacht je van, uh, eindelijk is een keer iets voor mezelf? Eindelijk is geen uh, opdringerig meisje wat de hele dag en avond maar wil chillen en hangen en. Uh, uh. Nou, dat is ook alleen maar om je huiswerk over te schrijven. Uh, geen huiswerk. Hé, hey, geen huiswerk, ja! Yeah! Nou, ik wel hoor. Oh ja. Oh, hoe ga je dat dan doen? Wil huh? Helemaal maar je eentje? Nou, mm, ik maak gewoon allemaal nieuwe vrienden. A allemaal? Nou, dat gaat niet zo makkelijk hoor. <lacht> hoezo? Nou, kom, kijk naar jezelf, hey. <lacht> ja. <lacht> nou bedankt. Ja. <lacht> Was dit dan dus onze afscheid? Absoluut. Ja. Uh, <lacht> Abby. <lacht> dag. Uh, ik vond het uh, leuk om je te leren kennen. Sikkel! <hijen> Jij <hijen> mevrouw Posma, goedemorgen. Hallo! Hoi! Milas. Allereerst echt ontzettend leuk dat u met ons meegekomen bent naar de praktijk. Ja, natuurlijk, je kent me als geen ander, dus uh, en dan wil ik er graag bij blijven. Hm? Blijven? Ik neem aan dat u blijven zei. Nou, dat is een compliment, dank u wel. Nou, vertel. Ik, uh, ik zie dat u hier weer een, uh, uh, last heeft van een piep in uw uh, oren. Nou, ja, nou, ik zou, ik zou het uh, niet als een... Uh, het is... Het, want het is meer... Het is, uh, het is een beetje... Wat, wat is het? Een, een beetje? Sorry? Ik, ik, uh, ik, ik vroeg... Ik... Godsamme... Godsamme, godver... Ah. Je riep ah. mij? Oké, okay. godver... Goed, je bent er. Um... Ja, wat is er? Werkt het niet? Ja, het uh, gaat, gaat wel. Ik, uh, ik wilde net wat vragen over die verdomde piepen in de oren. Daar bent u weer, mevrouw Posma. Dag. Uh, dank je, Jolanda. Ik, ik ga jou even maar wegblikken. Mevrouw Posma, ja? wat ontzettend leuk dat u mee bent gekomen naar onze praktijk. Ja, maar uh, goed, die, uh, die app, hè, ik weet het niet zo goed hoor. Uh, het is voor mij nog een beetje onoverzichtelijk. Oh. oh, nou dat is heel goed dat u dat zegt. Uh, zou u uw feedback anders naar mij toe willen sturen? Dat kan ik zeker doen. Het is namelijk ook een beetje gek met die wachtkamer, hè? dat je dan niet goed weet of je aan de beurt ja, bent. Ja, het is natuurlijk ook uh, gewoon anders natuurlijk. Ja, het zit natuurlijk ook nog vol kinderziektes. Ja, ja, dat kun je wel merken. Maar dat is niet erg hoor, dat, jullie kunnen gerust dingen op mij uitproberen. Het is ook gewoon even wennen natuurlijk. We zitten nog in de testfase. Ja, en tegelijkertijd zijn we ook hartstikke begonnen. Jolanda, ik uh, ga jou even wegklikken, ja? Oké, okay, goed. Doe maar. Goed. Een piep, zei u. Wat zeg je? Heel even wachten, ja. Oké. Okay. Heel even wachten. Ik zei niks, ik zei niks. van Ruby dat je in Berlijn zat ofzo? Ja. Ja, klopt. Ja, echt uh, wa waanzinnig was dat. Uh. O, wa wa ik, ik ben inmiddels alweer... Ik, het is, um, ik ben nu bij... Uh... Ik ben nu terug. Oké, okay, maar het is wel vet toch dat je... Uh, bedoel, ik bedoel, ik gun het je hoor. Het succes dan bedoel ik. Het is toch fijn dat je er... Uh... Nou ja, dat je er ook iets aan over hebt gehouden. Ja. Ja, ja, klopt. Dat is wel waar. Ja, waar een crisis allemaal niet goed voor kan zijn. Oké, okay, maar uh, Peter, ga ik nu weer even verder? Kan ik alsjeblieft naar huis komen, Fan? Alsjeblieft, Ven. Ik zit er doorheen. Ik zit er echt hele, hele, helemaal doorheen. Ik, um... ik slaap de afgelopen drie maanden alleen maar op banken. Ik... Mijn rug doet zoveel pijn. Mag ik alsjeblieft heel even naar huis, veen. Ik wil. Ik heb jou drie maanden niet gesproken, hè? Uh, volgens mij was jij gewoon het muzikantenleven aan het leiden uh, in Berlijn, wat je altijd wilde. en nee, komt het gewoon is het een beetje raar zo over. Nee, zo is het niet. Het is gewoon dat ik ons huis mis. Ja, maar ja, uh, dat zijn alleen maar stenen. Ik trek wel echt aan het kortste eind hier, hè? Ben je op de hoogte van de huurprijzen, van de huizenprijzen, van de inkomenseisen? Ja. Ik wou gewoon dat het allemaal anders gelopen was, dat het um, niet, niet gebeurd was. Ja, maar het is wel gebeurd. Ja. Dat ziet er goed uit. Ja, ik voel me ook goed. Um, ja, succes. Dan maar in deze tijd. Ik weet wel dat het niet makkelijk is. Nee. Doei. Mm. Zullen we... muziek luisteren? Oh ja, is goed. Oké, okay, vanaf nu doen we het zo. Um, ik tel naar drie. En dan zetten we op drie, zetten we tegelijkertijd het nummer aan. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja, dan lijkt het toch nog een beetje alsof we samen met z'n tweetjes op jouw bed liggen. Ah, oh, net als vroeger. Ja. Nou, le letterlijk als één week geleden. Ja. ja. <laughs> Aanstellen. Ja. Drie, twee, één. Yeah. Yeah. I, yeah. I know you check me, God, I don't always reply. Well, you're <laughs> not an angel either, you shake your mind. <laughs> you think that you know shit? All this shade is coming at me, I wonder who throws it. They can't see the vision, boy, they must be out of focus. That's a real hot album, me I wonder who wrote it. Oh shit. Oh. Hey, Clark. Ik ga backpacken in februari! Oh my god, echt? Ja. ja, ik moet even kijken. Ja, hoe en wat, maar mijn vader zegt dat het dan wel weer kan en zo. Als je het even zou ontkennen, waar ga je heen? Kom je dan toch uh, iets ja. dichterbij? Even kijken, alsof weer we uh, aan de hand. Uh, is. misschien wel een en als je de grenzen ja, zag, misschien wel een wereldreis. Weet je, kwam je dan wel dan even bij mij? Want ik dacht dat het oh, niet cool. zo moeilijk was, mijn leven opnieuw niet te denken, delen, oh. maar ik raak mezelf Jijf een wereldreis. beetje klein. Ik, ik voel U. alleen maar weerstand, vecht, lust, achterdocht, onrust. Je yeah. hoeft niks te zeggen, je voelt yeah. en veel te zelfbewust. Yeah. Alleen maar schot. Alsof we alles simpelweg vergeten waren En dat blijft een stiekem ons geheim. We doen de deur dicht En ik zwicht uit het zicht en uit het licht Voor alles wat verboden is of iemand schade aanricht. En zonder spijt nemen wij de tijd op. Een... Welkom bij... Nieuw beginnings met... Pilar ja, ja, ja. Het is ik! It is I, oh. Het, het is ik, dat is geen illus. Hoe dan ook, ik ben er weer. Ik vraag me één ding af. Hebben jullie mij. Mij? Mij? Mij. Gemist? Ik hoor je niet! Hebben jullie mij gemist? Vandaag gaan wij een dreamboard maken. Ik zie je meteen denken, een, een dreamboard. Wat WTR -E -E is dat? We gaan het googlen. Ja. Een dreamboard is een visieboord in de colline met afbeeldingen en informaties van iemand dromen en veranderingen Dat dus. Het is echt mega handig als je niet zo goed weet wat je wil en dan vertelt je onbewustzijn je dus wat je wil. Weet jij niet goed wat je wil, hè? Nee, nou, nee, dat weet ik niet, maar dat, dat is ook helemaal niet erg, toch? Nee, ik ga dit eruit uitknippen, ik vind dit stom. Oké, joh, goed! Wat hebben we nodig? Tijdschriften, tijdschriften, tijdschriften en een schaal... Au, tering. En, klaar. Dan... Waar heb hebben dat naar neergelegd. Ik had het al ge... oh, wacht even hoor. Ik had het erg oh. En nu nu ga ik al mijn dromen uitknippen. Leeg veel, maar ik heb hier tijd. Mijn dreamboard. Ja. Nou, dit was het voor deze week. New Beginnings. Met Bilal. Ik hoop heel erg dat je een fantastische tijd hebt gehad op mijn YouTube-kanaal weer. Vind je droom! en never give up! And you are the steering wheel of your own ship. So, yes! Oké dan, tot dan!